welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een hele mooie sjaal maken ik heb deze wol heb ik besteld weer bij aliexpress of weer ja ik kijk altijd maar net wat ik mooi vind en wat ik kan betalen en uh, ja het is uh, de rainbow line het zijn er zes de prijs ik weet het niet meer ik heb het al een tijdje in huis maar um, het voelt wel heel mooi zacht aan en ik ga een sjaal maken dus even zonder label zie je dit mooi hoe mooi de kleur is en hier heb je hem met meer met groen erin en toch was dit één pakketje dus nou ja we gaan gewoon een sjaal maken het worden stokjes losse en uh, ingewikkeld wordt het nu want ja dat is altijd gewoon leuk en dan gaan we beginnen en ik ga nog even een haaknaald uitzoeken maar dan zie ik jullie zo weer terug en uh, ja oh eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken want um, ja de abonnees uh, gaan omhoog en uh, de kijkcijfers uh, ja een beetje raar maar ik wil gewoon alleen maar video's uitleggen of haken uitleggen en uh, ik vind door middel van de video's vind ik het ook echt heel leuk om te doen en ja ik ben ook dol op de wol en op de kleurtjes en op de haaksteken en zo uh, ja, leert ook iedereen van alles bij zelf ik ook want uh, ja, sommige dingen die ik maak worden weer met andere wol en andere haaknaalden gebruikt maar goed ik ga even een uh, haaknaald zoeken en dan zie ik jullie zo weer terug Ik, uh, ja, ik ben al begonnen zoals je ziet maar ik zou een haaknaald uitzoeken ik heb haaknaald nummer 4 uitgekozen um, voor de rainbow line uh, wol en ik zal nog even verder zoeken of ik nog meer informatie kan vinden hier staat op 100% import wol ja hij is van de aliexpress en je hebt dus nodig: ga ik naar nummer 4 een centimeter en een schaartje? En um, ik ga meteen even meten, want ik heb ongeveer 65 steken opgezet, en hij is deelbaar door uh, 6 en ik heb 25 centimeter en dan zal ik even meten hoe ver ik heb gehaakt want ik heb nu één bolletje gehaakt nog een keer meten 24 centimeter bij 45 centimeter dus je haakt ongeveer 45 centimeter voor ja een bolletje maar er zitten volgens mij zijn ze per 6 verpakt het is echt een leuke regenboogkleur. Kijk hoe mooi dat die steek wordt. En hij is echt lazy. Makkelijk, makkelijk, makkelijk. Het is um, ja, stokjes lossen en stokjes. En weer lossen. Maar ik ga het heel rustig uitleggen. En op het eind van de video heb ik nog een uh, verrassing. Ik heb uh, namelijk uh, van mezelf een uh, label. Uh, ja dat is niet van mezelf maar ik zal straks het uh, e-mailadres uh, hieronder uh, de video zetten zodat je zelf de labels kan bestellen en ik ga op facebook uh, een giveaway doen zodat je die labels kan winnen. maar we gaan nu eerst deze leuke mystery scarf maken een echte makkelijke sjaal hij is echt ja ik vind hem gewoon uh, heel mooi en omdat ik nu toch met één bolletje klaar ben begin ik dus met een nieuw bolletje en de steek is deelbaar door uh, 6 dus je kan ja ik heb hier 65 steken opgezet maar het is eerlijk is eerlijk het is deelbaar door 6 dus het is 60 en um, we beginnen nu dus um, 60 plus 4, 64 steken. Dat moet je opzetten. Wil je aan deze afmeting komen? 64 steken en dan even lossen. Zoals nou, dus je een losse doet. Ik leg even de sjaal weg, want dan kan je het toch beter zien. 1, 2, 3. 4 5 6 kijk omdat hij deelbaar is door 16 steek doe je elke keer 6 6 6 en dat doe je dan 10 keer dus dit was de eerste keer dan 1 2 3 4 5 6 Dit is de tweede keer 1 2 3 4 5 6 Nou, dan zie ik je terug bij 60 en um, dan zetten we de 4 nog op voor de opzet uh losse opzetstokje. nog een keer 1 2 3 4 5 6 en als je aan 60 plus 4 bent 64 dan zie ik je weer terug en als je op het einde bent van die 6 keer ja 10 keer 6 dan doe je nog 4 lossen bij en dat is je opzet 1, 2, 3, 4, dan begin je hier in die vierde een stokje te zetten dat is je eerste steek dan gaan we er 1, 2, 3, 4, 5 overslaan en in de zesde daar gaan we weer een steek in zetten en nu moeten we vier stokjes in diezelfde steek hebben, dus we zetten er nog drie bij dus de derde en dit is de vierde dan gaan we twee losse doen dus je zet 4 stokjes in een steek en dan doe je 2 lossen dan ga je in de volgende steek, meteen daarna ga je weer een stokje doen dan ga je weer 2 lossen en dan sla je er weer 5 over 1 2 3 4 5 en in de zesde daar ga je weer nog drie stokjes bij doen in dezelfde steek, dus vier stokjes in dezelfde steek dan weer twee lossen en dan weer een stokje in de volgende steek dan weer twee lossen, die mag je niet vergeten en dan ga je weer 1, 2, 3, 4, 5 overslaan en in de zesde daar steek je weer in en dan ga je weer vier stokjes in een steek steken Dan twee lossen en dan in die volgende steek weer een stokje. Dan weer twee lossen en dan weer sla je weer 1-5 over 1-2-3-4-5 en in de zesde daar zet je weer 4 stokjes in. dan weer twee lossen dan in die volgende steek weer een stokje ga ik te snel je kan de video ook altijd um, langzamer zetten en je kan ook de ondertiteling aanzetten kijk hierboven zijn drie puntjes en daar kan je de ondertiteling aanzetten en zo maak je de hele toer af en op het einde zie ik je weer terug en we zijn nu op het einde van de toer. En ik zal het einde nu uitleggen. Kijk, ik kom hier op 1, 2, 3, 4, 5, 6 zou ik hierin moeten steken. Maar ik heb er hier dan nog de twee laatste, die laatste, één na laatste. Daar maak je die 4 stokjes in. Dan doe je weer twee lossen en dan doe je weer één stokje in de volgende steken en is dan je laatste steek. Dan ga je weer omhoog met vier lossen en dan keer je je werk weer. Dan moet het er zo uitkomen te zien. Na elke toer moet je gewoon even kijken of je overal netjes twee losse tussen gedaan hebt maar als je eenmaal gewend bent aan deze steek ja dan is het gewoon razendsnel stokjes maken want je hoeft dadelijk ja dadelijk zie je het wel je steekt in die grote lus elke keer in dus je hoeft niet echt steken te pakken dus de eerste steek in de tweede toer steek je in die grote in dit is altijd de beginsteek dan weer twee lossen. en dan sla je dit helemaal over totdat je in deze opening bent en daar ga je in, dat lijkt in het begin raar maar daar ga je 4 stokjes in zetten in die grote opening daar zet je de 4 in 2, 3, even opnieuw 4, dan maak je weer 2 lossen en dan ga je hier weer in die grote opening zet je er nog een in, nog een stokje en dan ga je weer 2 lossen en dan ga je naar die volgende grote opening, deze opening daar ga je weer 4 stokjes in zetten. Dan weer twee lossen. En dan weer een stokje in die grote opening. Dan weer twee lossen. En dan weer. Sla je weer alles over en dan ga je weer alleen maar naar die grote openingen werken. En dan ga je weer vier stokjes inzetten. We gaan het pakken. Oh, een doosje gaat opzij. Dat vond ik zo schattig. Dan twee lossen. 1 2. Dan weer in diezelfde opening weer een stokje. Dan weer twee lossen. 1 2. En dan sla je dit weer helemaal over totdat je in die grote opening bent en daar zet je weer een stokje en dan worden weer in totaal 4 stokjes: 2-3-4, dan weer twee lossen, dan weer een stokje in diezelfde opening en dan weer twee lossen. En dan zijn we hier op het eind. Ja, ik heb een iets smaller das natuurlijk gemaakt maar dan zijn we op het einde hier van de laatste of van het uh, ja, van de eerste toer daar gaan we die opening even zoeken hierin, hier gaan we weer 4 stokjes zetten op het laatst is dat elke toer hetzelfde op het einde altijd 4 stokjes 2 oh ik ga te snel 4, dan 2 lossen en dan weer een stokje. En dit is de steek, maar ik ga nog even iets rustiger uitleggen. Hoor. Dan gaan we nu 4 lossen omhoog: 1, 2, 3, 4. Je keert het werk. sla je weer om, je steekt in, in die grote opening, je haalt je draad op omslaan door 2, omslaan door 2, dit is een stokje, dan weer omslaan even kijken, doe ik het goed? ja dan, sorry hoor, dit is de heen gaande toer, dus dan hoef je hier maar een stokje in te doen, dus de heen gaande toer, een stokje hier begin je altijd mee en je eindigt, uh, ja dat zal ik dadelijk vertellen dus je begint met één stokje in de grote opening dan ga je meteen door naar die grote opening daar zet je weer 4 stokjes in dan ga je met twee lossen en dan zet je weer een stokje in diezelfde opening dus je begint de toer altijd hier met ja op het einde hier vier lossen, dan keer je het werk en dan zet je een stokje in het begin in en dan vervolg je nou weer twee lossen, dan vervolg je gewoon het patroon iedere keer 4 stokjes 2 lossen en weer een stokje in dezelfde opening en dan ook weer 2 lossen dan ga je weer verder in deze opening even goed kijken dat je goed insteekt en anders rek je het gewoon een beetje open en dat maakt niet uit met de haken, eerst omslaan dan weer 4 stokjes 1 twee, drie, vier, twee lossen en weer omslaan en weer in diezelfde opening dus ja weer een stokje dan weer twee lossen je ziet hoe makkelijk dat deze steek gaat en hoe leuk dat het met deze bol is hoor dat moet ik zeggen het is... Uh, ik zal nog even het voorbeeldje bijpakken. pakken kijk dit is het voorbeeld ja toch fantastisch hoe mooi dat dit ja verspringt zeg maar die die stokjes zo en die stokjes zo en het is zo makkelijk patroon en ik noem uh, deze sjaal de mystery scarf gewoon omdat engels toch ook wel uh, heel veel gevraagd wordt en um, ik doe mijn uh, video's ondertitelen en dan kan je ook uh, ja door die 3 puntjes hier aan te klikken en dan zie je de sub uh, ja de subtitles dus de ondertiteling en dan doe ik hem in het Nederlands en daarna zet ik het op automatisch vertalen en is wel handig want ja je kijkt natuurlijk steeds meer ook naar andere video's even Kijken of ik wel 1 2 3 4 2 lossen en een stokje en weer 2 lossen heb gedaan en dan ben ik alweer bij de laatste en dat is belangrijk kijk die laatste die trek je een beetje zo uit dat je inderdaad hier de die vier losse en de stokje hebt, ga je weer omslaan en in de laatste zet je wel die vier stokjes gewoon in die opening Dus op het einde van de toer is altijd de vier stokjes, twee lossen en nog één stokje in diezelfde opening en dan ga je weer met 4 lossen omhoog en dan keer je het werk. ik ga zo nog even verder haken met jullie maar ik ga ook eventjes iets pakken wat ik van mezelf heb gekregen dan ben ik zo bij jullie terug ik heb nu net een envelop opengemaakt van mezelf en er zit een leuk kaartje bij hallo Monique veel plezier met deze leuke. we bellen Joyce kijk en dit is van dit zijn labels van uh, mezelf mez11 nou ik ben van de oude stempel dus ik vond het een beetje huh? hoe, hoe lees je dit maar het zijn labels van mezelf maar hieronder zet ik nog even de link zodat je meteen doorgaat naar uh, naar de website en ik ga het even openmaken even het zakje leegschudden dit is een label voor aan een dikkere deken, die kan je winnen maar ik ga dit op Facebook uitleggen hoe dat je deze kan winnen ach en deze met een, met een kusje erop, ja. ja ze verzint het wel leuk, oh voor een jongen, kijk of er een hartje Handmade with love, ja het zijn hele mooie labels. oh deze is mooi voor aan de sjaal vind ik echt een beetje klein, er staat een klein uiltje op weer made with love en hier zit een strikje op ja ik vind deze wel heel schattig maar deze is ook heel mooi ik heb pas een deken gemaakt vaste paarsgewijs ik zal de link van dit label ook daaronder zetten. Dan kunnen jullie het bestellen. En dan gaan we weer verder met haken. Want daar zijn we in ieder geval mee bezig. Oh. Dan ging de camera bijna. <laughs> um, we zijn begonnen hier weer bij het begin. Uh, met één stokje hierin. Dus het is alleen één stokje. 2 lossen. En dan ga je weer naar de volgende opening. Ja, en, en dit weet je, je moet echt wel goed de opening pakken en niet een steek, echte opening. Dit de weet je, dit gaat gewoon 4 stokjes. En 2 lossen. En weer een stokje in dezelfde opening. 2 lossen. En weer in de volgende opening vier stokjes. Pluje gaat eraf. En twee losse. En weer Stokje 2 lossen en je gaat weer naar de volgende opening. Ik pak hem nog even erbij zodat je nog een keer ziet hoe het resultaat is. Dan zet ik dit even weg? Ja, het resultaat is gewoon een prachtige das maar je kan hier natuurlijk van alles mee maken. Hè? als je dus uh, een andere afmeting wil of een truitje of een kussensloopje of uh, ja een puntsjaal ga ik er nog ook een keer van maken maar dit is dus uh, ja de mystery scarf en vind je deze video nou leuk graag duimpjes omhoog um, en abonneer hier op de op de knop